van video, hè? Zijn we gewoon binnen een seconde op de eerste verdieping. Nou, hier hebben we dat nog veel meer. Datzelfde prachtige uitzicht zie je nu achter me. Zie je al zitten, hier gezellig met vrienden. Uitzicht op de haven. Televisie heb je gewoon niet meer nodig. Ja, dan laat ik me fantasie altijd een vrije loop. Op deze plek waar we nu staan. Een prachtige plek om dan te gaan eten. Achter mij zie je nog een trapopgang naar... De uh, vide en de antresol. En als je hier een keuken creëert, ook een beetje industriële look, net als de rest van het pand. stalen pand hier, uh, geïsoleerde kap, betonnen vloeren ook weer. Je kunt hier een prachtige woon-eetkeuken maken met een uh, kookeiland. Hebben we daar nog, achter mij, de natte groep waar nu toilet en een pantry zich bevinden. Dan heb je ook een cv-ketel, riolering, warm koud water. Dus zo naar boven getrokken. Hoogte is er ook nog prachtig in te brengen. Hier boven op het Nou, Ik denk dat daar tussen de balken nog wel een centimeter of 30 aan ruimte zit. Dus dan creëer je ook gelijk veel meer hoogte in deze ruimte. Ja, en dan hebben we boven nog. Fantastisch. moet je hier achter me kijken. Op deze ruimte zou ik zelf... Achter mij hier een loggia creëren. Dus dakkelpel eraf. Wand met glas erin. Hier een prachtig buiten met een uh, balkon op het zonnige westen. Kun je hier nog een badkamer maken. Ja, en dan heb je hier nog een prachtige ruimte om een paar slaapkamers te creëren. En dan ook weer met uitzicht op diezelfde Oosterhaven. De gezelligste haven van Wilt u kijken? U bent in ieder geval voor op uh, Funda. Op Facebook zijn we toch altijd eventjes wat sneller. Neem contact met ons op 0227 54 Ik herhaal 0227 54